Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer scherp geprijsde, kwalitatief hoogwaardige en makkelijk mee te nemen rolstoel, dan is de Rolstoel SME mogelijk voor u een zeer goede keuze. De Rolstoel SME: allereerst een zeer comfortabele rolstoel, voorzien van een gepolsterde zitting en een gepolsterde rugleuning voor een comfortabele zit. Daarnaast comfortabele, zachte, massieve banden. Die kunnen dus ook niet lek gereden worden en geven een comfortabele rit. Natuurlijk voor een goede positie, zitpositie, zijn ook de beensteunen in lengte instelbaar. Zodat iemand met langere of kortere benen altijd een goede zitpositie kunt vinden. En daarnaast is de rolstoel in hoogte instelbaar. Standaard hoogte 1. 50 centimeter, maar kan ook teruggebracht worden door middel van het wiel één stand hoger in te steken naar 47 centimeter. Dus bijvoorbeeld voor mensen die een wat kortere benen hebben en toch makkelijk in de stoel willen stappen, is dat natuurlijk een hele prettige mogelijkheid. Daarnaast is de SME ook heel veilig. Allereerst voorzien van zeer veilige remmen. Door middel van een hendel die ook uitgeschoven kan worden, om met minder kracht toch de rem goed vast te kunnen zetten. Op de parkeerrem te zetten, zowel links als rechts natuurlijk. Belangrijk als u bijvoorbeeld op een heuvel staat met de gebruikende stoel, dat hij natuurlijk niet er vandoor gaat. En natuurlijk ook weer makkelijk los te maken. Daarnaast heeft hij royale voorwielen. Groot voordeel, als bijvoorbeeld toch de wegen wat minder effen zijn, dat je niet ergens tegenaan stoot, zodat mogelijk de gebruiker van de rolstoel eruit kan vallen. En als de wegen wat zachter zijn, dat je toch uiteindelijk door kunt rijden, zonder dat de wielen zich ingraven in een zachtere ondergrond. Als laatste veiligheid is het belangrijk te weten dat als u in de rolstoel zit met uw voeten op de voetsteun, dat deze er nooit af kunnen glijden. Als deze namelijk eraf glijden, dan is dat een zeer vervelende ervaring tijdens het rijden. Vandaar dat de rolstoel is uitgevoerd met hielbanden, zodat uw voeten altijd keurig op de voetsteunen blijven staan. Daarnaast is natuurlijk de stoel ook makkelijk mee te nemen. Zeker als u een keer opstap wil, is dit een perfecte optie. Allereerst is de rolstoel uitgevoerd met beensteunen die makkelijk wegklapbaar zijn en ook eenvoudig afneembaar zijn. De stoel is verder eenvoudig op te klappen door middel van de twee lussen die je optrekt en de rolstoel samen duwt tot een klein plat pakket. Is het pakket nog te groot of in deze situatie nog te zwaar voor u, dan is het ook eenvoudig om de wielen van de stoel te nemen. En houdt u feitelijk een klein, nog kleiner pakket over met een gewicht van 13 kilo. Dus zoekt u een comfortabele, veilige en makkelijk mee te nemen rolstoel, dan is de rolstoel SME een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van de SME wens ik u daar natuurlijk heel plezier mee en hoop u spoedig terug te mogen zien bij Tomzorg. Hartelijk dank!